Het is een kanaal nieuw heel, maar gaan we weer hebben over de Efteling. Maar dit keer gaan we het hebben over het abonnement. Ja, maar um, een echt nieuwsprogramma over dingen, onderwerpen, kunnen natuurlijk niet zonder een intro. Dus um, even een intro, ja. Ja, hier hebben we het. Hier dat uh, gekke intro. Ik heb het gewoon random gemaakt. En, uh, maar vandaag gaan we het hebben over het Efteling abonnement. Nou, het Efteling abonnement is gewoon heel handig. Want, kijk, ik begin even met een Met een Efteling abonnement. Je koopt dus een maand voor een jaar. Voor zo'n kaartje, zo'n kaartje. Ja. Laat ik hem weer niet vallen. Maar je betaalt dus één keer, de achterkant kan ik... Ja, ik zou het wel... Ik weet niet, maar ik kan hem wel even de foto laten zien. Dan heb je een soort achterkant foto, dus je kan deze niet aan een vriend geven en uh, zeggen we het schaam maar, Want daar hier, kijk, ik kan het even zien daar, zit ook meteen de accu-code. En die scannen ze, dus die flippen ze, dus je kan hem niet zo aan ze geven. Want ze draaien hem toch om. Dus dat. Uh... gaat je mooi niet lukken hoor. Hans, ik weet dat je, niet je kijkt. Of anders Pak maar het Sorry, jongens, als, uh, als je het niet bent. Geen haat. Maar, je, je, geen haat voor Hans. Voor iedereen die Hans is. Pak, pak hem maar, het even bij Want je betaalt ongeveer 20 euro per kaart. Maar, dan denk je. Zo, ja, wat duur! Maar als je met, je, met vieren naar de Efteling gaat, betaal je 100 euro. Hiermee geef je deze Nou, die kan je deze dan hier van mij. Maar die geef je dan. Ik kom trouwens net uit bed. Zie je. Heb je het al verteld Ik weet niet, of het was voor de opnacht. Dat moet ik altijd doen naar de proef, proefje. Dus we praten. Even gewoon in mijn hoofd inbeelden wat ik zou gaan praten. Want anders kijken we dit. Kijk, ik doe het. Dan, dan zou je dit krijgen als ik dat zou doen. Uh, we gaan het vandaag hebben over het Efteling-abonnement. Kijk, dan sta ik heel vaak stil. Ook al knip ik best redelijk veel, zodat ik een beetje tempo in de video hou. Kijk, maar als ik nu. Kijk, dan haal ik, me... haal ik er soms even uit. Wat? Kijk, ik praat nu heel wacht. We gaan het nu even echt hebben over het andere. 200 euro betaal je op de weer die En dan kan je dus naar de Efteling. Uhm, sommige mensen denken, chilzo! Kijk niet zo aan mijn trekken." Snap ik? Snap ik? Ik zeg niet in deze video dat je het moet kopen. Het is eigenlijk heel mag zelf. Ik beïnvloed jouw geld niet. Dan weet je dat. Maar dan heb je dus 200 euro, de derde 580.000 keer. 200 euro, 200 euro voor een Efteling-abonnement. Maar als jij dus, het zal zijn 4 keer en de 5 keer, dan kan je eigenlijk een soort van gratis naar de Efteling. Zoals we het chill aan het Efteling-abonnement. En je betaalt dus. betaald bedrag, waar ik al de hele video zeg. Zo'n kaartje, maar het is niet dat je met dat kaartje gewoon. Over 30 jaar, hé, hey, ik heb dit kaartje. Ja, je bent nu oud. Dit is de foto. Dit is goed. je goed? dan ziet deze foto, deze kleur op. Ik dus. Dus ja, van Waar ben jij? Maar dat komt omdat hij ook maar een jaar geldig is, dit ding. Na een jaar kan je hem gewoon weggeven. Nou, of je... Nou, dat weet ik niet, want ik heb hem nog minder dan een jaar. Ik heb nog geen jaar, dus ik weet niet of je deze blijft houden en een vanging erop. Nee, ik denk dat je nog een nieuwe toestuurt krijgt. Een anders. is dus best handig. Dus dat is wel het handige. En uh, daarom, dan weten jullie ook meteen waarom er zoveel Efteling video's in één keer allemaal komen. Kijk, ja, je moet een beetje mij zien als papa, dan minder bekend. Want ik heb deze laatste sta je heel vaak naar de Efteling. En ik ga er al wat nieuws over. Daarom hebben we ook deze playlist gemaakt van, van. Efteling nieuws met Shorts Eten. En er staat die eerste video in. Oh trouwens. Bedankt gang. Ik heb binnen. Oh verkeerde video. Binnen 19 uur. Als deze komt is het denk ik al een dag geleden. Is je gewoon 112 keer bekeken. Dat ging echt. Nou, op mijn telefoon staat dat hij 114 keer is bekeken, dus dan is dat het al. Want ik... Ja. Maar dat is dus het fijne. En daarom zie je ook hier een video van de Efteling. hierin en uh, Ja, deze soort van, denk ik. En als ik geen zin heb in editen, edit ik het lekker niet. En dan doen we ook nog al de shorts van Nee, nee, daar gaan we Dus, eh... Uh, ja, dan wou ik even op het Efteling net. En uh, deze video's komen een beetje elke dag. En stop stoppen met regenen? Ik ben op. Oh, oh. Ja. Dat was de kist die dicht viel. Heegel jezus. dus. En uh, zo gaat het ook altijd voor de opnames hebben jullie. Wil jullie weten hoe het voor de opnames trouwens gaat? Moet je mijn kanaalteller kijken. Dat is voor de opnames. En er komt elke jaar een uh, kanaaltrader en dan komt het volgende jaar misschien van hoe mijn leven eruit ziet, hoe ik naar een pretpak ga, hoe mijn pretpak leven eruit. Ik heb nog een jaar om alles te bedenken. Dus. Maar deze doen we ergens op de achtergrond. Deze gaan we ergens op de achtergrond doen. Als jullie spam spel me de reacties als jullie hem zien. Oké? Okay? ga ik nu verstoppen. Ik heb hem erg verstopt. Het is heel makkelijk, want hij geeft letterlijk gewicht. En uh, het kan ook zijn dat hij er niet helemaal op staat. Dat kan. Dus ja. Maar dat was dus eigenlijk het Effling-abonnement. En uh, ik heb die zo. Heel leuk, oh, ik krijg mijn tranen op maar Dat kan je dus met een Efteling amulet. Oh, en was moefjes. Um, deze hebben wij dus voor ons hele gezin. Dus dat kost 80 euro. Als je met het hele gezin één keer over gaat, dan heb je 100 euro er al uit. Oh Als je maar, Oh nee, ik heb zo'n maar Dus jullie horen als soms hopelijk geen wind door deze pop Hierop zit wel als ik dit doe. Misschien hoe jullie het dan wind. Maar dat wou ik dus even zeggen op het aflevering moment, Dus, ehm. Uh... Vonden jullie deze video nou leuk? Of. Vonden jullie dit nieuws nou leuk? Vergeet hem dan, ehm. Uh... Oh. Even Maar uh, dan moet je hem vooral een like geven. Abonneren. En uh, deze serie. Ja, het is een hey, serie. Uh, zo! Dus eh, uh, like deze, abonneer en dan eh. Uh, doei! Oh ja, regen. Dan uh, stop ik mijn bol op, naar we zijn als de regen weg. Jemer, jemer toch.